Er is behoorlijk wat veranderd op het gebied van handbagage. De regels zijn behoorlijk aangescherpt. En wij hebben de nieuwste ontwikkelingen voor jou op een rijtje gezet. Ja, de tijd dat je zorgeloos met je koffertje en rugtas bij de gate kon verschijnen... is inmiddels wel voorbij. Sinds eind 2018 mag je bij Ryanair en Wizz Air... alleen nog maar een kleine tas standaard meenemen in de cabine. Voor een handbagagekoffer moet je al minimaal 10 euro bijbetalen per enkele reis. Je mag dan tot 10 kilo extra bagage meenemen naast je kleinere tas. Bij andere vliegtuigmaatschappijen zoals EasyJet en Transavia geldt weer de regel dat je één stuk handbagage mee mag nemen. Dat is dus een koffertje of een tas. Bij EasyJet maakt het niet uit hoe zwaar het is, zolang je het zelf maar kunt tillen en opbergen in de bagagevakken. Gelukkig zijn er ook nog goedkopere vliegtuigmaatschappijen waar je nog wel twee stuks handbagage mee mag nemen. Bij Vueling en Norwegian bijvoorbeeld. Wil je al helemaal zeker weten dat je genoeg handbagage mee mag nemen? Bij iets wat duurdere vliegtuigmaatschappijen zoals KLM, British Airways en Lufthansa hoef je je helemaal niet druk te maken.